Stel je voor dat we in een wereld zouden leven waar de zon een andere kleur licht zou schijnen. Dan zouden we alles totaal anders waarnemen en zouden we misschien andere dingen zien dan we nu zien. Ik ben Surender Kisuntuwari, ik ben beeldend kunstenaar en ik woon in, in, in het stadsdeel Zegbroek. Ik ben van Surinaams-Indiase afkomst. Ik, ik vind het heel fijn om hier in deze wijk te wonen. Er zijn behalve theaters natuurlijk ook uh, allerlei galeries waar heel veel kunst te zien is. En niet ver hier vandaan is uh, natuurlijk het gemeentemuseum, uh, het heet tegenwoordig kunstmuseum. Dit stadsdeel is natuurlijk ook fantastisch omdat het zo divers is met, met, met, met mensen. Ik heb niet een atelier, mijn huis is mijn atelier eigenlijk. Ik kan zo uit bed stappen en uh, aan het werk gaan. <laughs> Kunst is alles voor mij. Kunst is mijn lust en mijn leven. Soms uh, dienen onderwerpen, concepten zich aan. En een andere keer uh, is het gekunsteld. Je gaat ernaar zoeken. Omdat je uh, een uitdaging wil aangaan met jezelf. Je grenzen wil verleggen, je verder wil, je horizon uh, wil verbreden. En uh, alles in mijn omgeving inspireert mij om bezig te zijn met kunst. Uh, wat ik doe is eigenlijk mijn wereld, mijn werkelijkheid door middel van kunst ordenen, betekenis geven en rust te creëren voor mezelf en te accepteren hoe de wereld of de werkelijkheid in elkaar zit. En ik, ik ben ook iemand die niet een bepaalde stijl heeft. Sommige mensen die schilderen hun leven lang hetzelfde. Maar ik ben iemand die dat uh, bewust daar niet voor gekozen heeft en juist uh, ...met uh, dingen bezig zijn die totaal verschillend zijn. Ik maak zowel figuratief werk als abstract werk. Maar ook het materiaalgebruik uh, is bij mij heel divers. Er is geen enkele grens wat mij betreft. Ja. Kunst is eigenlijk oneindig. <lacht> maar ja, ik hoop dat uh, zo snel mogelijk... Uh, dit corona gebeuren uh, achter de rug is en dat we terug zijn naar het zogenaamde normaal.